Ik wil beginnen om uh, te zeggen dat iedereen het geweldig goed gedaan heeft. Wij stonden echt verbaasd hoe iemand binnenkomt en zijn verhaal begint te vertellen. De motivatie uh, die er is en waarom hij of zij naar nou, het kindercollege wil of burgemeester wil, uh, wil worden. Ja, het is zo uh, goed gedaan door velen van jullie dat we als uh, sollicitatiecommissie hebben uh, gezegd. Wij gaan niet voor een kindercollege met een burgemeester en twee wethouders, maar wij gaan voor een kindercollege met een burgemeester en vier wethouders. Ja, en dat kan ook in Ede met zijn. Ik wil de vraag of Lisa van de Burg naar voren wilde komen. <applaus> of bij Kati van voren wil komen. Naar voren. Iris naar voren. Jullie zijn de vijf wat ons uh, betreft. En als burgemeester vonden wij als sollicitatiecommissie vonden wij uh, de kandidaat die het heel goed uh, deed en daar waren het ook allemaal over eens. En dat is Lisa van den Burg. Flasher! Okay.